Hey, Kel, hey, cool. goeie, goeie dag daar jongen. Zo so, is live. Mijn eh? hey, is live, Dat is leuk. Radio Kilo 4: Romeo Kilo 4: Radio Kilo 4. Radio Kilo 4. Alpha Papa Alpha 5, Victor Lima. Papa Alfa V, Victor Lima, thank you. 5-9-2-5-4. 4 2, 5, 4 Roger, je 5-9, uniform tango over. 73, bye bye for, uh, Romeo Alpha three, Alpha. Papa Alpha 5, Victor Lima Papa Alpha 5, Victor Lima ah, Victor Lima, sorry sir 5-9, 5-2-5 5-2-5, Roger 5-9, Uniform Tango You call, thank you. Romeo Alpha six, Alpha. You call Papa Alpha 5, Victoria Lima QSL Victoria London is what? 5-9, Uniform Tango <laughs> 010. 010, but the call's Papa Alpha 5 Victoria Lima. 59 Uniform Tango. Uniform Tango, thanks, good uh, luck, Radio Force, where is de Delta? Come Delta Lima 6 Hotel Charlie Foxtrot. Delta Lima 6 Hotel Charlie Foxtrot 59 Uniform Tango. 59002, number two. Roger, many thanks for the call, 73. Bye bye, QS. Golf 6 Charlie, Golf 6 Charlie, 5-9, uniform Tango. 096, Roger, Roger. Many thanks for the contact, 73, bye bye. Echo India 5, Echo India 5 again. Hotel Delta Bravo, Echo India 5, Hotel Delta Bravo, 59 Uniform Tango uh, The number, the number again please 006, Roger 123, yeah. uh, Roger, 003, many thanks for the call and the multiplier, 73, bye bye Weer een nieuw lucht, Ik five. Dat is dat is goed. Scherra Papanijn, Whiskey Zulu Juliet. Whiskey Zulu Juliet, I believe. Uh, Sherpa Papanijn, Whiskey Zulu Juliet, Roger. Roger, Roger. 5-9, Uniform Tango. Roger, 157 1 5 7 Roger. Many thanks for the call. 73, bye-bye. De -bye. Uh, Oscar Hotel Station. Oscar Hotel 2, bravo Victor Tango 59 Uniform Tango Oscar Hotel 2 bravo Victor Tango 59 Uniform Tango als ik met meerdere p frequenties hebt. Uh, Delta Lima 5 Radio United 5-9, uniform Tango. Uh, contact B4, contact B4. QAZ, Papa Alpha 5, Victor Lima. Uh, Roger, Roger, Roger, 73, bye bye. <laughs> QAZ, Papa Alpha 5, Victor Lima, contest. <laughs> CQ Contest, CQ Contest. Papa Alpha 5, Victor Lima, Contest. Florida 4, Florida Tango Amerika, Roger. Ja, Roger, Roger, 5 9 Roger, 5-9 uniform Tango. 73 bye bye Golf uniform 0 Golf uniform 0 again. Golf for our Enrico Hotel Golf uniform 0 golf, golf Victor Hotel 59 in Rio de Funtengo. Keltoga number 48. Oh. Ah, ja, en er was wel 20 seconden voor de plug. Ja. Maar dat vind ik nog. <laughs> gaat ja, het wel nog twee keer. Ja. Ja. This is Bravo 59 Uniform Tango. Tango Uh 33 Roger, many thanks for the call 73. Bye bye. Uh, Mike Zero again. Tango Delta Whiskey. Tango Delta Whiskey Roger. Roger, you 59 Uniform Tango. 195 Roger, many thanks for the call, 73, bye bye. Uh, Papa Mike in the call. Again, again. Uh, I lose you in in the in the in the, uh, in the QRM. Uh, can you repeat? Mexico question mark Mike Papa Mike Roger, Mexico Zero Mike, Papa Mike 5-9, uniform Tango. 102, bedankt 2 bedankt voor het geduld, hey, 73 recht, <tie> je contest Papa Alpha 5, Victor Lima, Contest. Lima Alpha 8, Lima, Lima Alpha Heet, Lima Juliette Alpha, 5-9, uniform Tango. <coughs> uh, Nummer 10, 0-1-0, Roger. <coughs> Roger, many thanks for the contact, bye bye. Go for Italy Delta Fox, 5-9, uniform Tango. Roger, many thanks, 5 73, bye bye. Zeker contest, zeker contest. Dit is Papa Delta voor Victor Lima. The Papa Delta voor Victor Lima Contest. Een uniform Tango. 5 5, 5 0 8 four, Roger. Many thanks 73, bye bye, QAZ. Papa Alpha 5, Papa Bravo, Papa Alpha 5, Papa, Bravo. Papa Alpha 5, Papa Bravo, 5-9 Utrecht, over. Hey bedankt, 73 tot Horens, bye bye. Zeker bye -bye. contest, Papa Alfa 5 Victor Lima, contest. Hotel Bravo 9 Delta Un 9 Zed radio. Hotel Bravo 9 Delta United Radio, Roger. Protest USL thank you for 5907 Good Line. 076, 076, Roger. Thank you very much, 73 bye bye. QZ Papa Alfa 5 Victor Lima contest. 5-9, uniform Tango. 5-9, UT over. 73, good luck to you. QAZ, Papa Alpha 5, Victor Lima. Yeah, yeah, Yankee Tango 6, Yankee November. Uh, United Tango 6, Yankee November. 5-9, uniform Tango. Yeah. Ja, Roger, Roger, Roger, Many thanks. United America 6, United, uh, United uh, Alpha 6, Yankee November, Roger. Many thanks for the contact, 73, bye bye. QAZ, Papa mm -hmm. Alpha 5, Victory Lima Contest. Italy Zulu 8, Yankee, America America 5-9, Uniform Tango. 171, Roger. Many thanks for the contact. 73, bye bye. QAZ, Papa Alpha 5, Victor Lima. Contest. Zeker contest, zeker contest. Papa Alpha 5, Victor Lima calling. zeker contest. En als ik uh, de band verkeerd heb staan, dan doet hij het kniels. Oh, sorry. En ja, daar weet ik. United Tango Echo Mike Zulu? United 2 Mike Zulu, Roger. United 414 Mike Zulu. I'm uh, sorry, I can copy. I I uh, can copy your call sign again. United 404 Mike, uh, Mike Zulu. Roger, United Tokyo 2 Mike Zulu. Roger, 5-9 uniform tango. By the way, uh, contact me 4. You give me uh, number 26 over. QAZ, Papa Alpha 5, Victor Lima, contest. Take a contest, take a contest. Papa Alpha 5, Victor Lima, contest. Dan maar overal. United Sierra Zero, United Bravo. United Sierra Zero, United Bravo. 5-9, uniform Tango. 5-9, United Tango. 5-9, uniform Tango. 5-9, uniform Tango. Five nine, uniform tango. Five nine, uniform tango. Roger 015 many thanks for the call, bye bye. Radio Whiskey One Florida. Radio Whiskey One Florida 59 Uniform Tango. 59761. 761 many tanks 73. Bye-bye. November Okay. November whiskey whiskey. Roger, Roger, your 5-9 uniform tango over? Yeah. 032 many thanks for the call 73 bye bye bye 2 alpha x 059 093 Roger many thanks for the call 73 bye bye alpha uh, Lima Victoria Lima Victor Lima Victoria Lima, Victor Lima. Victoria Lima 5 Alpha 5 Victoria Lima Roger. Roger, roger, roger. Oké, thank you very much. Bye bye 73, bye bye old man. Uh, Ik denk Oscar November 4, Alpha Papa Lima, Roger. Is de calls zijn correct? Oscar November 4, Papa Alfa Lima. Ja Roger, 059, Roger, van mij 5-9 uniform Tango. 5-9 uniform Tango, Roger. Uh, 73, bye bye. Cool. 7 x ray 2, Golf kilo Roger. Roger, Roger. Nieuw multiplier. Ja yeah, Roger, many thanks for the contact. You are 5 uniform tango. 59 uniform tango Roger. Roger, Roger. 0,23 Roger, many thanks for the new multiplier. 73, bye bye. Dat is weer een hard uh, nieuw. QSZ. Uniform Hotel Lima. Uniform Hotel Lima. Roger Italy Victor 3, Uniform Hotel Lima. 5-9, Uniform Tango. 2-4-0. Roger, many thanks for the call. 73, bye. -bye. De Bravo India. 5, kilo 5 zullen bravo India wat je